Goedemiddag, mijn naam is Boris Holt, van Grote Nieuwbaar We staan hier aan de Ibislaan nummer 19 in Al-Dijk. Een vrijstaande woning, gunstig gelegen, tuin op het westen. En ik neem hem graag even mee naar binnen. Ruime oprit, zoals je ziet kunt ook ook heel makkelijk in een camper staan. Achtergelegen de garage. Nou, hier komen we de woning binnen, entree, de hal. Sfeervolle woonkamer, voorzien van open haard, rianten schuift naar de tuin. Nou, het geheel is gelegen op 701 vierkante meter. Ook nog voorzien van een mooie rianten luxe keuken met inbouwapparatuur. En ik neem u nog eventjes mee de mooie tuin in, zodat u een goed idee krijgt bij het geheel. Keurig aangelegd. Zoals ik net al zei, tuin gelegen op het zonnige westen. Dus liefhebbers voor tuinen zijn hier uiteraard ook van harte welkom. Nou ja, achtergelegen nog een hele fijne tuinberging. Ideaal voor de tuinspulletjes. En hier krijgen we een mooi beeld op de achterkant van de woning. Nou, bent u naar aanleiding van deze sneak preview geïnteresseerd in deze woning? Neem contact op met kantoor.